Oké, okay. komt-ie maar. Weet je het nog? <lacht> ja, doe niet uh, ik had het niet alvast. Niet via de stijgbeugel maar... Maar is gewoon zo in één keer. Oeh, oké, okay, dat vind ik heel eng. Ja. Ik heb hier wel veel minder balans op dan Blondie. Dat ik heb hier even veel beeldballas. Nee. Uh, alleen deze wiebelt gewoon weer. <laughs> Dit is anders dan ik vroeger deed. Ja, op joker ja. bedoel je. Ja, vroeger had ik ja. meer balans op joker. Nou, weet je hoe dat komt? Hoe lichter je bent, hoe minder die veren zakken. En nou ben je natuurlijk twee koppen groter. Hè? Dan ben je wat meer gaan wegen. Dus die veren zakken wat meer in dan Ah. Dat grappig dat je dat merkt. Ik merk het heel erg. Het is echt heel erg anders. Ja, wel. Ik heb hem nu nog stabieler. Er zit echt een dikke veer in, zeg maar. Dus hij is eerder stabieler dan toen, als minder stabiel. Je mag uh, je voeten in de beugels <laughs> zetten. Dat, dat is nog een hele opgave. Ja. Ik trill heel erg. <laughs> Ga ja. maar, maar stappen, dat is makkelijk. Stilstaan is soms moeilijk vast gewoon uh, bewegen. Dat is wel weer apart. <laughs> ja. Oké, okay, nou wat we op je pony zagen is dat je soms eigenlijk wil remmen en achter de beweging komt. Ja, dus uh, we gaan dadelijk even stappen eruit galopperen. En dan gaan we kijken, hè, dan ga je dus heel duidelijk kunnen voelen van oké, okay, wanneer zit je met je beweging mee? En wanneer zit je achter de beweging? Je mag ietsjes meer doorstappen. Ja, nou vind ik, nou zou ik hier eigenlijk een beetje aan willen sleutelen nog. Maar ik ga je dadelijk gewoon eerst lekker laten dragen en galopperen. En dan gaat ik Joker, dat denk ik wel voor jou oplopen. Ja. Uh, weet je nog hoe die draaien? Licht draaien of doorzetten? Ja, ik, dus ik wil even doorzetten. Ja. Ik viel ja. er echt niet bijna af. Um, ik weet niet meer hoe. En dan gewoon zo. Wie, wie. Ja, deze is wel stabieler dan blondie. Ja, ja. ja waarschijnlijk ook iets rustiger dan blondie. Ja, ja, Oké, okay. okay, mag je even licht krijgen? Dat is echt heel anders. Ik beweeg heel veel. Ik beweeg heel veel. Ja. Iets langer bij je ja. Ja, dus nog iets. Uh, ah, jij, jij, jij hebt natuurlijk nu de gang van je pony. Die loopt een stuk sneller. Deze die gaat, die moet je eigenlijk een beetje doen alsof je in slow motion zit Kijk, like, sta, zit, sta, zit. Ja? Maar ik hou mijn benen, het heet het heen en weer. Ik hou dadelijk al daar. Oh, oké. Okay. Langer blijft Nog langer? Ja. Ja, ja. niet over, maar lang. Ja, hou het in. Kun je, hier, ja, je hebt best wel je hak aan je paard zo hè. Kun je je hak een beetje naar buiten draaien? We moeten iets verder in de beugel doen. Deze gaat wel een heel stuk sneller stilstaan. Ja. Daar kan ik wel aan wennen. Ja, deze kan een de noodstop maken hè? Okay. En doe eens verlichte zit en blijf maar buiten. Ja, en dan je het Dat is echt heel waar, ja. Hier. Ja, goed zo. Oh ja. Licht mooi in je hakken. Oké, okay, en dan ga je van hieruit. Voel je dit ritme? Als je ja, rustig zit. Zit. Zit. Ja. Zo. En dan verlies je een beetje je weer. Kun je dat voelen? Wat nu je dan mee? Nou, ik heb eens verlicht gezicht. dragen. Kijk, nee, nu draagt hij beter als wanneer je dat je licht krijgt. Hier wordt hij wel beter. Dit voelt best je dan net echt, hè? Uh, ehm. Nee. Oké. Okay. <laughs> Eigenlijk niet. Eigenlijk, niet. Wat is er anders dan? Behalve dat hij niet echt. Is. En ik we <laughs> weet niet. Ik ja. weet wel. Al een jaar, ja, ja, maakt, ja, beweegt. Het is anders dat ik nu zelf moet bewegen en niet dat ik een pony heb die onder mij beweegt. Ja, tof. Ja, tof. Ik maak bijna geen beweging voor mijn gevoel. Uh -huh. Normaal als je die pony ja, ja, normaal gesproken als ik dan zo doorzet, dan moet ik niet zelf nog zo doen okay. in plaats van. Maar, ik zou ja willen, kijk, hier moet je de harde kracht op die pony. Ja. Niet laten. Maar precies wat je nu zegt, Jij zit bijna een beetje te stil, hè. je gaat een beetje achterover. En dan laat je je zo een beetje tot Dan ...meegaan. Uh, mee maar als je nou... ...doe maar ze je door ja, ...dit mag je op je pony ook een beetje doen. Ja. Dat is iets heftig. Want als jij dat doet dan jouw pony loopt onder jou. En als jij niks doet... ...dan moet jouw pony jou helemaal van ...meeslepen in de beweging. Dat is echt moeite doen. Als jij iets of wat dit doet, met de beweging mee van jouw pony is, het voor jouw pony veel makkelijker. Ik begin wel beter mijn balans te vinden. Ja, we gaan zo ook nog even door hoor. Oh, ja oké. Okay. ik vind het heel belangrijk dat je dit bekijkt. Ja. Alleen, mag ik dan even op jouw foto's? Oké. Ik zal het doen. Je mag het even af. Hoe gaat het lukken? Ik kan hier. Jammer Jammer jammer Oké. Okay. Zeg ik jammer. Wat jij dadelijk gaat doen, jij gaat hier zitten. Zo. Ik kom dadelijk op je schoot. En jij gaat met, met dit ga jij een drafbeweging maken. Zo, dit is een drafbeweging ja. Ik vind het erg bijzonder. <laughs> ik ook. Oké, okay, kan je nu makkelijk die beweging maken? Oké, okay, die doet het hè? Ja. Let op. Jij bent je pony. Ik kom op je schoot zitten. Jij gaat die beweging maken en ik zorg dat jij kan bewegen. Doe maar. Goed je? Ja. Oké. Okay. Nou, ga ik meedoen. Dat doet zeer. Dat doet zeer, dus dan stop ik hier mee. Nog een keer? Nou, doe ik niks. Dat is heel zwaar, heel zwaar. Oh. En nou nog een keer hoe ik hem wel wil. Ja. Ja. je? Ik ja. zit niet te duwen, maar ik doe ook niet niks. Ik veer mee met jouw beweging, zodat jij dat heel makkelijk kan. Ja. Die wil je hebben. Ja. ja. Oké, okay, Nou nog een keer op je Oh. Dus, doe maar je doorzetten. En nu mag je iets harder werken dan op de pony, want nu moet jij echt alles doen, anders gebeurt er niks. Ja lekker, je komt in je zadel, je Alleen ik heb normaal gesproken ook nog een beetje druk aan mijn kuiten. En dan ja. doe ik, ja, die heb je dan, dan doe ik dus... automatisch zo en dan merk ik dan ja. dat ik dat doe. Ik probeer dat maar te laten rammen. En wat ik graag wil, dat wat ik gewoon gezegd doe, maar wat ik graag wil, is dat je niet te veel je been zo krijgt, maar ik zou hier iets meer contact willen. Ja, zo. Als zeg dat vaker? Doe nou eens zitten. En dit is, hè, als jij hier, Alleen. maar in contact met mijn hand, zo. Doe mm -hmm. je iets verder in je beugel. Aan de andere kant hetzelfde. En hier zitten de buikspieren van je pot, waar mijn hand aan zit, ongeveer. Alleen ik heb dan niet echt het gevoel, dan heb ik het gevoel dat mijn voet te ver naar de beugel zit. Ja, maar er is en dat ik bijna geen balans heb, omdat ik het gevoel heb dat ik zo zit. Je hakken beetje naar buiten. Ja, zo ja. Als, het ja. als je een ja. stier bent... En... Maar dan moet ik zo? Nee, dan rij je spies tegen elkaar. Zo, toos. Ja, en nou je voet een tikje verder in je beugel, pietje pietje. En weer helemaal naar buiten. Ja, wat... Moet hij dan niet iets minder, dus dan iets ja, meer zo? Dat hij, nee, dat is te ver. Zo. Zo, dat hij oh, net beter nou. achter, zeg maar, als dit je tenen zijn, even. Alleen dan ja. zit, er zit hier, ho, er zit daar, precies waar zo'n bolletje zit, zit een bot. Moet dat precies op de beugel? Ja. ja. ja. Maar dan, dan, dan, dan heb je toch minder beweegruimte? Nou, op zich waar je beweegruimte moet hebben. Want ik heb dan meer het gevoel, dan moet ik achter dat bordje zo, en dan ja. die een beetje schuin. En dan zo, ho, dat niet. Zo. zo. Ik zou daar juist wat meer stabiliteit willen in plaats van beweegruimte. He. Dus ik moet hem zo houden? Ja, en dan niet te ver naar voren schoppen. Dat, dat jouw beugelriem recht naar beneden hangt. En dat is nu. Kan je misschien niet helemaal zien. Zal ik een foto maken? Ja, en hier vind ik ook je voet mooi aan je beugel. Hier een close-upje. Zie je, hier hangt je beugel mooi. Je riem hangt mooi recht naar beneden. Zit ik niet eentje te kort eigenlijk? Nee, ja, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel mooi. Want als je nou nog langer gaat zitten, dan ga je te veel overstreken. Als je nou nog blijft schoeien, ja, dan moet je dadelijk een keer je beugel veel langer doen. Ja, en dan heb je hem dus net op de bal van je voet, hier. En daar heb je gewoon de meeste dus zo? stabiliteit. Oké, zo heb ik het neer. Oké, ja. Zo okay, so okay, yeah. so snap ik het. Ja, en dan je voeten onder. Want als je voeten naar voren gaan, gaat je lichaam naar achter. Gebeurt net ook op gelijk. Hoe je dat? Ja. Ga staan. Kijk, dat kan hier niet. Ja, zo, zo probeer je wel licht te rijden. Ja, dat kan. ja, goed zo. Daar kan je wel blij staan. Tadaa. niet meer te vertellen oké okay, en doe nou eens zo met je benen daar en dan je door zitten dus zo ja zo ja en dan lekker vanuit je buik. zit deze ook goed Ja, oh. ja ietsje hak naar buiten verder is hij goed je hak naar buiten alsof je gaat skiën en je ski's de pizza punt nou, eens... nou als ik zeg hak naar buiten hoef je niet helemaal zo maar jouw uh, jouw hakken zijn naar binnen toe. Oh, okay. ik, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Ja. Ik ben hypermobiel en ik loop ook vaak heel, heel erg zo. En ik heb niet nog de stevige schoenen gevonden, daar, waardoor ik gewoon recht ga lopen. Okay. dat is mooi dat je ook zo loopt. Dat betekent dat je kan oefenen om paard te rijden terwijl je loopt. Huh? <laughs> nou, als jij met lopen daar wel... Kijk, ja, je kan zoeken naar goede schoenen. Je kan misschien iets doen met een steunzooltje. Maar je kan ook gewoon heel vaak er even op letten. Ja, zit die ja, zo als goed? Als jij denkt: van, oh kijk, ik loop. Ik zal hem zo even goed doen. Als jij op een gegeven moment denkt: oh ik loop weer zo. Nou doe maar zo. Want je kan wel dit doen, toch? Als je er niet aan denkt, gaat het vanzelf zo. Maar als je erop let, kan je wel zo lopen, toch? Ja. Nou, ga dat maar doen. Ja, dan gaan jouw spieren zich aanpassen. En dan wordt het steeds makkelijker. Zie je wel? Hakken ietsjes naar buiten. Eigenlijk, ja, zo doe je het goed. Want ik zie je hele been mooi meedraaien. Dat is goed. Ja, dat dit ook lekker losjes wordt. Oké. Okay. Doe nog maar eens je uh, door. Ja, kijk je benen lekker hangen. En wat heb je nu gedaan? Ik zie het heel goed wat je gedaan hebt. Wat is er nu anders? Mijn benen? Ja, ik doe het rustiger. Je zit beter rechtop. Echt? Ja. Huh? Huh? Ja, dat is gek, hè? Wissel eens naar je oude houding. Weet je dat nog met je voeten naar voren? En ga maar, ja, ga maar doorzitten. Wat is er nu gebeurd toen je voeten naar voren gingen? Ik ga weer naar achter. Meer naar achter. Maar ik zit juist heel erg naar voren. Huh? Huh? Je zit op. ik naar achter? Je zit... Uh, ...achter de beweging. Dus dit gaat een beetje naar achter. En hier bovenin ga je weer naar voren. Daarom denk jij dat je naar voren zit. Of daarom zeggen mensen dat je naar voren zit. Dan kijken ze naar dit stukje. Maar ik kijk naar dit stukje. En dat doet het een beetje zo. Dus. We gaan een keertje wisselen. Doe maar lekker draven. Benen lekker lang en los. Hè? Denk al dat je in je been te zitten zou zitten. En dan gaan maar gewoon echt te ver naar voren zitten. Echt Ja. Dat is niet mogelijk, met je. Plein, een klein beetje verder naar achter. Ja, En nou weer helemaal te ver naar boven. Hij blijft het laat. En weer terug helemaal naar achter. Hou eruit. En dan misschien nog een beetje verder. En nou het midden tussen. Kijk ja, hier verder naar boven af, voor het midden. Ik doe automatisch zo, maar dat is niet, dat is niet nodig. Nee, dat moet ik, ik zelf doen. Zodat dat je het verschil gaat. Nou niet doen. Stupid! het. Dus, oude houding. Goed Nee. Te ver naar voren. Uit <lacht> de ja, ja. En nu het midden tussen die twee. En blijf eraan. Okay. En dan ga je al vanzelf al veel hoger weer. Heerlijk voelen. Dat dus je veel meer drafbeweging hebt. Ja. ja. En ga nu eens je oude houding voeten naar voren en achterover. En weg. Het is niet helemaal weg. Maar het langer hoog moet. Kun je dat zien? Ik kom ook niet echt hoger als ik het zo doe. Ja. Ja, je hoorie om hoger te gaan, maar dat gaat vanzelf wat je beter echt. Ja, omdat die beren, of dus jouw pony, komt weer. Is heel makkelijker dit. Ja, jouw pony moet met de rug naar jou toe kunnen komen. En jij moet zorgen dat je die rug niet van je afdrukt. Maar dat je echt met je zit, dat je zegt, ja, kom maar, kom maar. Snap je? Ja. Oké. Okay. We gaan nog een keertje licht rijden. Goed. Wisten. Daar. Dat is het. Goed zo. En nu dat je dus mooi mee zit, kan je wel langer blijven staan. Ja. Je? Ja. ja nog steeds mooi. Wissel maar naar je oude houd. Voeten naar voren en achterhoofd. Nee, achterover. Ja. Goed je? Dan je bijna niet meer overeind komen met je voeten gaan in dubbel, hè? Ja. Het mijn verlanglijstje staat, dat jouw onderbeen een beetje rustiger kan worden. Dus steek je dat mee met je beweging, een beetje aan je benen te denken, ja, en je heupen doen het werk. En je laat gewoon lekker je voeten hangen naar je beugel. alsof je voeten op de grond Ja. Niet te op elkaar. Bij je zadel blijven, ja. Vind het beter, zo de grond even een klein beetje verder werken om het laatste beetje goed te krijgen. Ja. Ik wil wel graag nog even je galop zien. Ik moet alleen even kijken. Als je nou hier vastpakt, je even, moet je even je zadel zo een beetje naar voren. Ja, heel goed. Sorry, Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry Joker. Oké, okay, ga maar door zitten. En hey, ga maar boven in. Ik verkap het nog even Want Wacht, ik weet niet hoe dat moet. Oké. Probeer maar. Nee, ik weet echt niet. Je moet echt beginnen. Okay. Ik ga het. Je moet weer naar voren zo. Kijk, hij doet het nog niet helemaal. Ook okay, weer omdat je eigenlijk niet achter de beleving zit. En je moet. Van hier. Je moet hem zo erin krijgen. Dus jouw heupen moeten verder naar achter zijn dan je schouders. En dan gaan je heupen zo onder je door. Dus ik moet meer zo zitten? Ja, doe maar eens doorzitten. En dan je nieuwe houding, weet je, die middenpositie tussen die twee. Dit is super goed wat je hier doet. Ja. nou Om het jou te leren, mag je jezelf nog een beetje naar voren rollen. Oeh, dat vind ik fijn. Ja. Alleen, dan gaan mijn benen heel erg naar achter. Ja, dat is voor nu nog even hier Dit is de beweging die we zo moeten hebben. Maar je schouders meer naar voren. Doet. Verder. Alleen dan ga ik heel erg naar achter met mijn benen. En dan kan ik ze ook niet meer stilhouden. Ja nou, dat komt dadelijk wel. We gaan eerst even dit goed krijgen, ja? Ja. En laat je heupen mooi meedoen in het cirkeltje. En probeer te zorgen dat je een beetje kan blijven duwen. Nou. Goed niet. Ja, doe je dit nu zelf, met je buiten spieren. Ja. Goed, is het zelf? Laat achterover zitten en galopeer maar door. Even goed. Ja. En nou is het nog galopperen. Auw, auw, auw. Oh. <laughs> en nou doe zit het niet meer. Hij doet het nog wel galopperen toch? Kijk, en wat je hier krijgt, is dat jij hem dus heel hard aandrukt. Dus jouw pony wil steeds sneller. Maar ja. hij zit hem naar voren te drukken. En ondertussen, hè, terwijl jij hem met je zit naar voren drukt, gaan je schouders naar achter en zeg je ho ho ho. Dus met je zit zit je armen en zeg je ho ho ho. Ja. Nou, en daar wordt hij wat onrustig van. Nog één keer de goede? Goeie je naar je oude houding en weer terug naar de goede. oké? Okay? Ja op maat. Ja. Ja. dit er hier daarop. Hou er misschien naar voren. Ja, kijk, ja, ja, dan kan je mooi zitten. En zo, dit is het. Nou, achterover in je oude houding. Val ook weer maar door. Goeie, dan druk je hem heel erg aan. En minder omhoog. En nou weer Goeie. Benen stil. Ja, daar komen we zo wel, dat doe ik we nog wel, ja. oh, hier wel een... ja. Oeh, ik ben echt heel veel. Uh, jij mag even in je rijhouding komen staan. Oef. Oeh. Ja, hier doe je hem super goed na, dan moet je eigenlijk even van de zijkant. Oh, oké. Okay. Hier doe je heel goed na hoe het je pony zit. Ja, goed vent. <laughs> ja. Kijk, en dan, wat je hier hebt, is dat je... Naar voren steeds. en je leunt een beetje achterover. Klopt dat? Voel je dat? Dan val ik om. Dan val je om. Ja, dan heb je niet zoveel stabiliteit. Nog een keertje. Dus, jouw schouders zijn achter je heupen. Dan ga je je heupen naar achter doen en dan komen je schouders naar voren. Goed zo. Dit is even tegenovergesteld van hoe jij zit. Kijk, Jolo. Ja hoor. Okay. Voel je dat? Dat is het tegenovergestelde. En nou wil ik de middenpositie tussen die twee. Oeh, oké, ik, okay. <laughs> ik hou het niet Zo, ja, alsof je gaat schlad, alsof je gaat zitten. Wat? Maar als ik Alsof je gaat zitten. Oh, ik kan wel zitten. Goed, deze hebben we mij vaker gedaan. Weet je dat? Ik denk was? het ook wel, maar... Ja. en weer staan. Oh, ja, deze hebben we vaker Alleen gedaan. We hoe? dat was... Aan zitten. Nog dat. Alleen het. Oeh, maar dat is heel anders of zo'n... voelt voet ik ietsje Wel, bel je voeten heel mooi recht nu, dat is goed. Ja, aantikken. Ja, daar. En probeer je knieën, kijk als jij gaat staan, kijk eens, dus, als jij gaat staan, doe je vanuit je knieën zo. En dan sta je helemaal zo, hè. Kijk, ik moet iets meer in de kniekje leven. Ja, probeer dus, hier zo, je knieën boven je tenen. En dan zit, sta, zit, sta. Zie je dat mijn knieën wel zo bewegen, maar niet zo bewegen. Partij is dus echt een sport. <laughs> ja, en op. Dit is beter. Nou is je onderbeen dus veel rustiger. Stiller. Voel je dat? Ja. ja. Dan hou ik het krukje weg. Even kijken of je hem dan nog steeds kan. Dit moet je eigenlijk, ja moet je dit af en toe even oefenen. Voordat je gaat slapen nog een keer. Morgen nog een keer. Overmorgen nog een keer. Twee dagen daar dus niet. Daarna nog een keer. Spierpijn. Oh, dus dit moet je eigenlijk vanavond voordat je gaat slapen nog een keer. Oefenen. En morgen nog een keer. En overmorgen nog een keer. En dan misschien een of twee dagen niet. En dan nog een keer checken of je nog steeds kan. Nu is je been mooi stil. Dit is genoeg. Dat kan je morgen niet belussen.